Het was daar een hel gewoon. Ik heb nog nooit zoiets van mijn leven daar meegemaakt. Wat heeft dat betekend voor jou dat je eindelijk woonruimte hebt gevonden? Nou, dat, is, dat kan ik bijna niet beschrijven hoe fijn dit is. Ik heb uh, uh, mijn eigen vrijheid weer terug. Ik kan weer rustig leven. Ik ben uh, dakloos geworden door uh, ja, financiën. Dat allereerst, dus uh, geen baan meer. Uh, ik kon mijn huis niet meer betalen, uh, mijn werk stopte en uh, ja, toen ging het heel erg snel eigenlijk. Ik had een hond en samen met die hond heb ik in een auto de uh, hele tijd uh, geleefd. Vreselijk. Ik uh, was erg depressief ook. Uh, ik zag het leven ook niet meer zitten. Uh, ja, mijn lichamelijk was ik ook niet in orde, ik ben een hartpatiënt ook. Ik ben ook een keer in elkaar gezakt. Ook. Uh, opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Uh, ik was helemaal uitgedroogd. Ik heb daar een paar dagen gelegen. En toen kwam je in de opvang terecht? Ja. ja je zegt het, opvang. Maar het was voor mij een afgang. Het, uh, het was daar een helgang. Ze stoppen hier in Amersfoort alle drugs. Uh, drankverslaafden, economische daklozen, psychische mensen. Mensen die allerlei problemen hebben, stoppen ze bij elkaar. En die moeten met elkaar leven, eten, slapen en doen alles. Maar ja, er ontstaan uh, toestanden. Mensen die kwaad worden met dingen gooien, uh, dreigingen. We hebben mensen die daar woonden zijn twee mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Streekpartijen, bloedende mensen, uh, ik heb van alles meegemaakt daar. De opvang heb jij achter je kunnen laten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb uh, via via contact gekregen met een uh, gemeenteraadslid en hoorde van dit project. En Dit project werd opgezet voor uh, verschillende doelgroepen, dus economische daklozen, uh, integratiemensen en... Uh, ik heb daar mijn best voor gedaan om uh, ja, zo snel mogelijk op die lijst te komen voor uh, degenen die daar uh, mochten gaan wonen. En dat is me gelukt. Het is geen grote kamer, maar ik heb niet meer nodig. Ik heb een bed, uh, ik heb mijn ijskast, ik heb mijn televisie, ik heb uh, een bankje uh, van mezelf nog. En uh, ik heb eigenlijk alles wat ik hier nodig heb. En een gezamenlijke keuken? De keuken waar we met z'n allen koken, heel gezellige momenten, zo tussen vijf en acht. De een zit Afrikaans te koken, de ander Tunesisch, radiootje aan. En we lachen veel, dus we hebben veel plezier met elkaar. Hoe zie je de toekomst? Rooskleurig. Als deze vijf maanden hier voorbij zijn, ben ik vrij om naar een woning te zoeken. Dus dat ga ik dan ook doen.